Tijd om aan de slag te gaan. In deze les gaan we een aantal mappen en bestanden aanmaken om te oefenen met bepaalde functionaliteiten. Je kunt zelf kiezen of je exact hetzelfde doet of dat je het ter plekke uitvoert binnen je eigen context. Stel je bent docent Nederlands en je wilt altijd toegang hebben tot je lesmateriaal. Om alles een beetje geordend te houden maken we in de OneDrive onder het kopje bestanden een map aan die we Nederlands noemen. Deze map openen we vervolgens door op de naam te klikken. En als je de map opent, dan zie je onder het contextmenu dat je je in deze map bevindt. Afhankelijk van hoe je je lesmateriaal hebt georganiseerd, maken we hieronder weer twee mappen aan. Bijvoorbeeld HVO1 en HVO2. Als we een van die mappen openen, dan zie je onder het contextmenu het volledige pad van waar je je bevindt. Als je meer naar de bovenliggende map wilt, dan klik je weer op Nederlands. Goed, tijd om eens wat documenten in deze mappen te zetten. Als je je in de map bevindt waar je een document in wilt uploaden, in dit geval hvo 1, klik je in het contextmenu op het knopje Uploaden, Bestanden, en kies je voor nu een Word, PowerPoint of Excel bestand, die je in deze map uploadt. Tijdens en na het uploaden zie je rechtsbovenin of dit is gelukt. En het bestand verschijnt automatisch in de map waarin je hem net hebt geüpload. Laten we er voor nu even vanuit gaan dat we het bestand in de verkeerde map hebben geüpload. Deze was namelijk voor HAVO2 bedoeld. Nu moeten we hem dus verplaatsen. Dit doen we door de documenten te selecteren, door op het rondje ervoor te klikken en vervolgens in het contextmenu op verplaatsen naar. Navigeer nu naar de juiste map, in dit geval Nederlands HAVO2 en klik op hierheen verplaatsen. Nu je weet hoe je een mappenstructuur kunt opbouwen, documenten kunt uploaden en verplaatsen, kun je je OneDrive gaan indelen zoals jij dat zelf wilt. In de volgende les gaan we kijken hoe je documenten en mappen kunt delen.